Toen ik vanochtend naar mijn praktijk fietste, speelde de wind door mijn tegenwoordig grijsblonde haren. Heerlijk gevoel vind ik dat, elke keer weer. Ik moest denken aan de cliënt die gisteren bij mij in de praktijk kwam voor een aangepaste massage. Ze kwam binnen met een hele mooie sjaal om haar hoofd. We praten wat en ik vroeg haar een aantal specifieke vragen. Om te kijken of er misschien lokale contra-indicaties waren, het energielevel, alles aangepast voor aan haar op dit moment in haar traject. Ik vroeg haar wat ze zou wensen vandaag, wat haar het meest ontspanning zou geven bij deze aangepaste massage. Geen idee, ze wist het niet, want haar hoofd zat nog helemaal vol met... Alle indrukken, emoties, beslissingen, alles in deze rollercoaster die het traject met zich meebrengt. Mag ik je een suggestie doen? Hoe zou het voor jou zijn als ik je hoofd en misschien je gezicht en je kaken van de spanning, wat zou uh, verzachten door massage. Ik zag het verlangen in haar oog oplichten en toen kwam de angst. Ja, maar dan zie je mijn kale hoofd. Dat klopt. En weet van mijn kant dat ik in mijn praktijk meerdere kale hoofden heb gezien. En weet vooral dat ik vooral zie jou als prachtig mens. Haar moed was groter dan haar angst. Het verlangen vooral was groter dan de angst. En moedig deze haar sjaal af en ik zag een prachtig mooi hoofd. Er zitten wel heel veel littekens op hoor, want ik was vroeger een erg uh, ondernemend kind. En een ondeugend kind volgens mij, grapte ik. Nou en of, dat zit er nog steeds in. Alleen nu niet. Toen ze comfortabel lag, raakte ik haar hoofd aan en masseerde ik het heel subtiel. Even moest ze huilen. Het zijn niet alleen tranen van het verdriet, zei ze. Het verdriet om het verlies van mijn haren op dit moment. Maar het zijn vooral tranen van bevrijding, van opluchting. Want dit is zo ontzettend fijn. Dit is zo ontspannend. En weet je, en daarom moest ik aan haar denken vanochtend. Het voelt alsof jij de wind bent die door mijn haren woelt. Het voelt ook echt op dit moment alsof ik mijn haren nog heb. Hoe mooi is dat? Na afloop bedankte ze me voor de heerlijke, ontspannende, rustgevende massage. Ik bedankte haar voor het vertrouwen wat ze in mij had, heeft. En ik bedankte haar voor haar eigen moed. De moed om haar sjaal af te doen en haar in al haar pracht en schoonheid te laten zien en zich te laten aanraken. Ze ging ontspannen de deur uit voor een middagdutje. Hoe mooi is dat en hoe dankbaar wil je mij hebben.